Goedenmiddag iedereen. Ik sta momenteel een beetje in het zonnetje. Het is vandaag vrijdag, 17 november. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn momenteel bij mij thuis. Ik heb het over mij en Tara. En ja, het is vrijdag, begin van het weekend. Dus uh, dit wordt wat dat betreft een soort van endless weekend vlog. En uh, we zijn hier gewoon een beetje aan het rommelen, een beetje aan het kletsen, aan het kijken en doen. En ik ga jullie eventjes meenemen naar mijn um, eettafel, want... Ik heb vandaag slijm gemaakt. Ja, jongens, hier ligt hij. Het is echt een kwap geworden. En ja, slijm maken, dat hebben jullie vast wel gezien als je gewoon. Oh, ik zit echt met mijn hand in de kleurstof. Slijm maken is vast niet nieuw voor jullie. En wij hebben het ook echt al zo vaak voorbij zien komen op YouTube. En vandaag heb ik gewoon niet zo van. Ik wil het toch eventjes een keertje gaan uitproberen. Gewoon voor de leuk eigenlijk. En het ziet er echt super vet uit. Ik heb het al allemaal gevoeld en dergelijke. Tara nog niet. Dus ik wil eigenlijk eventjes Tara aan het werk zetten. En dan ga ik jullie even laten zien hoe zij slijm voor het eerst maakt en wat ze van het gevoel vindt. Ik vind het gewoon heel erg grappig om dit een keer uit te proberen. Maar we hadden niet iets zo van. We gaan daar een hele slijm maken video van maken op ons kanaal. Omdat we niet echt. Denken dat het heel erg bij ons en bij jullie past Maar uh, ja, we zijn toch gewoon heel erg nieuwsgierig Dus dit is mijn versie geworden Nou ja, hij is nog niet helemaal goed uh, door uh... Ja, wat zijn die druppeltjes dan daar? Is dat niet goed gemengd? Nee, het, het zijn denk ik uh, luchtbellen Maar moet je dit zien Oh my god, dit zie ik dus altijd op Instagram hè Dat is zeg maar, je hebt van die accounts Dat is alleen maar in van dat spul lopen te duwen Ja, of moet je even deze audio op? Oké, okay, wie vindt het satisfying? Nou, weet je wat het is? Ik vind de geluiden vind ik echt ASMR en zo vind ik best wel creepy. Maar ik kan wel echt heel vaak kijken naar van die mensen die kinetic sand gaan snijden en die dan in van die dingetjes gaan. Nou, dat vind ik trouwens wel een beetje vies, dat poren zo, hoor. Eer, maar ja, toch wel als we het gaan vouwen en zo, ziet het er zo lekker gummy uit. Ik ga even een bord voor jou pakken en dan kijken of je ook zoiets kan maken als dit. We gebruiken toch eventjes dit gebruikte bord. Oh, oh kijk, netjes zodat we niet een tweede woord hoeven vies te maken. Het ziet er echt zo lekker uit. Oké, okay, je buurjongen. <laughs> oh my god! Hij, hij keek Kijk, echt ik... naar ons ja, van, we zijn ik... zo kinderachtig. Hij keek ook echt zo van... Oh my god, we zitten hier echt gewoon midden in de woonkamer op zo'n overduidelijk geprefte tafel. Met... Oh, hij wat erg. En hij kent sowieso die video's waarschijnlijk. Oké. Okay, ga... Wat zal hij nu van ons denken? Geen idee, echt. Maar hij keek echt zo van... Oké, okay. okay. lekker op de vrijdagmiddag We hebben krokodillenlijm Van de Big Bazaar Dus dat is eigenlijk gewoon kinderlijm Ik zei net tegen een van ik had het echt vroeger moeten weten, want toen had je zeg maar, bij de Bart Smit ook van die flubber. Larissa had er eentje gekregen, ik mocht er volgens mij uiteindelijk niet eentje. En dan kon je er zo inporren en dan hoorde je scheten. Ja, inderdaad. Maar dat heeft denk ik ook met dat potje te maken. Dus als we misschien zo'n soort potje hebben en dit daarin doen, dan kreeg je ook die scheten. Ja, en ik denk dat als ik dit vroeger dus had geweten, dan had ik het echt sowieso gemaakt. En dit is nu echt een soort van kinderdroom die uitkomt. Oké, okay, dus ik heb hier lijn en dan doe ik wat scheerschuim. Dit voelt dus echt heel. Kijk hoe erg dit op marshmallow lijkt. Er volgens mij best wel wat in. Oh ja, het gebeurt al. Het is net Ik heb ook de kleur van kauwgom gemaakt. Vind je het? Ja. Het is zover. Hoe voelt het? Ja, het <laughs> lekker. Het voelt echt zoals uh, heel luchtig. Ah, ik heb best wel een goede gemaakt ook meteen. Hij blijft niet zo erg plakken, zie je. Nou, we zijn inmiddels alweer een behoorlijk tijdje verder. We hebben de hele tijd tijdens het kletsen um, ja, staan kneden. En we hebben nu van die rimpelige handen. Super nasty. Larissa, ik had vroeger zeg maar, zo'n putty. Dus we dachten, kijken of het werkt. Het is echt heel flauw dit, dit hoor. Ik heb echt maar... wat lucht nodig. <lacht> het is echt heel erg. Ik had niet zeg maar, verwacht dat ik het zo chill zou vinden. Het is maar... zoveel leuker dan ja, ik dacht. Het ja. waren echt een beetje van, oh weer een slime video als het voorbij zijn gekomen. Maar now we get it. Zo, we zijn klaar met het knijpen. Het was echt wel heel relaxing. Te kijken op de klokken was het... Oh my god, het is echt al drie uur. Ik wilde eigenlijk nog heel eventjes naar de winkels. Maar ik had echt een knorrende maag. Dus we zijn eventjes een lunchje aan het maken. Sarah, die is lekker bezig met het maken van kaas en broodjes. En ik ben een soepje aan het verwarmen. En dit is een romige kippensoep. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik dacht, nou ik probeer het een keer uit. Ik weet niet helemaal zeker wat ik ervan vind. Zeg maar, het smaakt een beetje als hoe het eruit ziet. Dus... <laughs> Uh, ja, ik weet niet helemaal zeker, jongens. Maar ja, ik dacht ik doe even een keertje wild. En ik wil dus even naar de winkels. Ik heb hier namelijk uh, hierachter twee vuilniszakken al veel te lang staan. En er zit dus, zeg maar vooral kleding in dat ik niet meer kan verkopen. Dat het oud is. Of waarvan ik echt iets heb van dat gaan jullie waarschijnlijk ook niet kopen op onze shopper closet. Normaal breng ik het zeg maar, naar uh, de kringloop of naar een goed doel. En nu dacht ik, ik kan het ook een keer naar zo'n bak brengen bij de H&M. En dan krijg je als goed is dus ook nog... Een soort voucher Zo, we hadden een soort van voucher Volgens mij 15% of 10% En dat kun je dan weer uitgeven wanneer je daar iets wil gaan kopen En ik heb namelijk een soort van puffer jacket In gedachten die ik op zich wel zou willen hebben dus dan nog zo'n kortingje kan doen Dan is het wel heel erg lekker En het is toch al een jas. Dus daar gaan we zo meteen ook nog even naartoe Nadat we dit lunchje hebben gegeten Want ik heb echt honger Nu in de HM. En we gaan op zoek naar een jas. Want ik heb een jas gezien die ik wel ja. leuk vond. En we hebben onze bonnetjes. Kijk, we hebben nog nooit iets ingeleverd. Dus Kijk, dit is dus heel een... erg nieuw voor ons. We een bonnetje, 15% korting op een item. We vinden het jasje dus heel erg leuk. Voor mezelf nummer 36. Uh, Even. Yeah. Optimistisch doen. Toch even een uh, 38. Wat denken we ervan? Zijn mijn verdicht doen? Ja, je outfits die passen nu niet echt. Ja, het is waarschijnlijk wel lastig. Bij, outfit, maar. Dus je haar. Ja, die moet je natuurlijk wel inhouden. Yeah, of niet? Ja, ja. Maar. Um... Er staat een model op de website. Ja, dat is heel raar hè. Hoe ze van heeft gedaan, dat weet ik niet. En ja, ze duwt echt letterlijk alles naar achter. Maar okay. dat zit er helemaal niet zo bij. Waar we hem staan? Hij voelt wel zeg maar best wel lekker puffy en warm. Zeg maar. maar u voelt hem niet hè? Ik weet het niet 100% zeker. Ergens wel, ergens niet. Maar... Het, is lengte. het is gewoon een beetje wennen of zo. We staan nu op de home afdeling en ik vind dit zo leuk. Deze oogjes op de kopje. En dit hoort er ook denk ik nog bij. Hier, Tara heeft het setje. Echt te gek. Teestje met die stipjes. Let sparkle. De tekst vind ik dan een beetje jammer, maar. Ja. Die stipjes zijn wel heel erg leuk. Oeh. Echt gek. En hier heb je ook een hele leuke tablecloth. <laughs> een tablecloth. Maar echt heel leuk. Zo moet je dat uitspreken. Ja. Met sterren. Oh, deze vette vind ik ook heel leuk. Kijk. Als je zeg maar kerstachtige items wil hebben, kan je het ook nog best wel minimalistisch houden. Hier hou ik wel van. Oh, hey. Dat is wel leuk. Op zich. Ja, dat moet ik even op dat mijn verlanglijstje super. zetten. Nou, we gaan nu eventjes... ik oh, ben super scherp. We gaan nu eventjes naar buiten, want daar is een IKEA uh, pop-up gift, gift store. shop. Gift store. Goed uitgesproken. En we zijn heel erg benieuwd wat ze daar dan allemaal verkopen. Het zijn dan gifts van Ikea. Dus ik weet niet eens wat ze dan nu bij ons hebben. Ja, ik ook niet. Vraag verhaal nee. me ook heel erg af. Want meestal als ik is zeg het maar iets gift, gift dan is het echt een pollepel Omdat iemand dat echt heel ja. graag wilde. Maar okay. ja, we gaan het zien. Je kan het aanraken. Doe eens. Wauw. Dit is gewoon list. We worden gewoon in de maling genomen. Dus nog een keer. Oh, jawel. Als de winkel gesloten is, dan kan je bestellen vanaf de buitenkant van de winkel. Ja. cool is dat? En je kan ook een soort van berichtje volgens mij en een soort van boodschap inspreken. Maar dit is best wel cool. Laten we anders naar binnen gaan. Het is wat lastiger. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is best wel druk ook. We zien allemaal dingetjes. Ja. Deze vijzel vind ik echt super cool. Hij is heel mooi ja. En je kan inpakken in het midden. En je kan ook een videoboodschap achterlaten aan degene aan wie het cadeau geeft. Ja, dat doen we in zo'n hobby. Ja. Even gekeken en ik wil eventjes dus één dingetje zeggen wat ik heel jammer vind uh, wat eigenlijk ontbreekt in deze IKEA pop-up store. Ah. Dat is iets van een food truck met Zweedse ballen of zo. Of ja. gewoon, Waarom? Zou het geen vet goed idee zijn om een Zweedse ballen pop-up café ja, te op, openen? Ja, je zet inderdaad gewoon over die tent neer. Ik had er gewoon een paar gekomen. Ja, ik zou langskomen. Maar in plaats daarvan heb ik daar wel even chocola'sje meegenomen. Ja, next stop volgende H&M. Want ik heb die jas nog niet gevonden die ik ja. wilde vinden. Ja, doe eens die haarband op. <laughs> ik doe zelfs die haarband op. Plaats je dan ook zo'n stuk karton daar. Hij is wel schattig, zeg maar. Het is subtiel, ja, maar wel feestelijk. Oeh, hé, hey, dit is best wel cute. oh wacht, het zou fijn zijn als dit fluff ook aan de binnenkant al gezeten. Nee, joh, of... dat is, is het, ja, dat is vet zacht. Dan slaap je echt in, dan slaap je met je gezicht erin. En nu is het zeg maar gewoon heel schattig, Vindt dat wel. Cute. Dan oh, heb je hebt hier nog een. Nou, ook al is het lekker koud buiten, ik heb toch even een ijsje genomen van de Australian En dat is die Macadamia ijs. We hadden eigenlijk in ons hoofd dat hij iets lekkerder was. Of in ieder geval, zo kon ik me herinneren dat hij iets lekkerder was. Maar... echt amazing. Alsnog is het denk ik al een van de lekkere smaken die ze hebben. En we lopen nu dus door hoog En ik weet niet of je dit wel eens uh, ja, hebt gezien sinds de verbouwing. Maar het is echt mega anders. Het ziet er wel mooi uit, vind ik. Hier zit de Leon. Die vinden we echt super chill. Dat is zeg maar een soort van... Uh, slow fast food of zo. Het is zeg maar wel een gezonde optie yep. voor snel eten. En het zit ook op Schiphol vandaar dat we het kennen. Ja, hierboven zitten dus allemaal winkels, hier beneden. En dit is gewoon alleen het binnengedeelte. Dus vanaf het station kom je hier meteen in en dan de buiten begint de stad. Dus. En daar in het heb je salsa shop zijn we laatst geweest. Dan kan je wel lekkere taco's halen. Maar er is een nieuwe in Thaï. Ja, Best wel dichtbij. Die zit aan de overkant van vredeburg Dat heet Lucy Lou en ik heb daar gisteren gegeten en het ziet er echt uit als een hotspot. Ja daar heb je nu niet zoveel aan want ik kan het je niet laten zien, maar misschien dat we het wel een keertje een andere keer laten zien. Ja want ik vraag me af zouden jullie het leuk vinden als daar en ik een keer een soort van hotspot video zouden opnemen want ja we wonen in Utrecht, we weten heel veel leuke winkeltjes en, en plekjes hier en uh, ja dus misschien is het wel leuk om te doen. Laat eventjes weten of jullie dat uh, leuk zouden vinden. Zo. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb even waterkoker aangezet om even een lekker kopje thee te zetten. komt binnenkort een hele leuke video aan die te maken heeft met kerst cadeautjes, tips en dergelijke. Dus wacht er ook zeker op. We moeten nog heel veel wachten Om een paar dingetjes om binnen te komen om die video helemaal te gaan maken. Maar dat staat zeker in de planning. Nou, december komt eraan. Vlogmus. Ik dacht dat het misschien wel leuk was om dit jaar wel weer Vlogmas video's op te gaan nemen. Of Vlogmas, vlogmas Vlogs. En uh, dat zou dus inhouden dat we dan elke dag... In de maand december vloggen tot en met kerstavond. En ik vroeg me af of jullie het leuk zouden vinden om dat op ons kanaal te zien. Of dat jullie het hebben van, goh, kijk eigenlijk al heel veel andere vlogmussen de komende tijd. En dan heb ik geen tijd om die voor jullie te kijken. Ja, ik weet niet zo goed wie er allemaal vlogmas gaat doen dit jaar. Dus of ik daar ook nog een beetje tussenpas samen met Tara. Maar mochten jullie het wel erg leuk vinden om dus onze vlogmas video's te gaan kijken. Laat ons eventjes weten, want we zijn nog een beetje op het allerlaatste... Aan nadenken van gaan we het wel doen, gaan we het niet doen. Ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk om Vlogmas uh, te volgen bij een paar YouTubers. Dus ik vind het altijd heel erg gezellig. Ik heb ook echt van die leuke... Um... Adventkalenders die ik dan elke dag zou kunnen openmaken. En ja, het lijkt me gewoon heel erg gezellig. Dit jaar wil ik ook mijn huis gaan aankleden en zo. Met gezellige lampjes en het lekker Christmassy maken. Wat ik dus allemaal vorig jaar niet heb gedaan. Het lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Maar ik wil wel graag dat jullie ook eens hebben van... Goh, dat vind ik leuk om te kijken. Want anders, ja... Is het ook een beetje sneu. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Zo aan het begin van het weekend. Nee want wanneer jullie dat kijken is het, het einde van het weekend. Oh sorry. <laughs> ik hoop dat jullie in ieder geval leuk vonden om te zien. En ja ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. En vergeet zeker niet om je te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik vind het alles heel erg gezellig om je bij de Endless Weekend Family te verwelkomen. Hele fijne dag gewenst. En tot woensdag. Tot de volgende video.